Je bent meer dan je beperking. Je kunt vaak veel meer dan dat je denkt. Dus uh, kom uit huis. Kom in die stoel. En uh, ga op zoek naar een sport of iets leuks in je omgeving. Is echt de moeite waard. Ja, yeah, go! Wat me motiveert is dat ik, met mijn, uh, ondanks mijn beperking, uh, toch wil sporten. Ik wil iets doen, ik wil meedoen. En met deze sport kan ik meedoen. Ik vind uh, rolstoelbasketbal echt geweldig, want het is een teamsport. Het gaat soms lekker hard, dus er is ook wel een beetje beuken tegen elkaar aan. Uh, het is anderhalf uur gewoon de wereld om je heen vergeten. En gewoon lekker met die sport bezig zijn en met elkaar bezig zijn. En ik vind dat hartstikke lekker om te doen. Vanuit Nederlandse Loterij vinden wij dat iedereen moet kunnen sporten. Daarom investeert Nederlandse Loterij in de gehandicapte sport in Nederland. We werken aan de toegankelijkheid van sportaccommodaties, vergroten de vindbaarheid van sportmogelijkheden in de buurt en organiseren activiteiten zoals Nederlandse Loterij Sporttour,